Enzo Knol, NOS Jeugdjournaal, heel groot ja. en een creator die heet Don. Vorig jaar was Cool Blue het beste. Die vind ik heel interessant want die doen echt product reviews, geen klant van ons, was het maar waar. Als je het over een trend hebt, zij zitten nu met chapters, hoofdstukken. Hoe lang kijkt men procentueel? Als dat boven de 50% is, dan zit je eigenlijk goed. Hoe lang kijkt men absoluut? Hoe langer, hoe beter? Wat we heel erg zien is dat mensen steeds meer op de tv kijken. Shorts, dus die kleine ja. TikTok, ja tiktok ja. clone. Trailers, trailers doen het heel goed. En dan als je als laatste heb je nog uh, self-development, yoga voor beginners. Van harte welkom bij ZVD TV en leuk dat je kijkt. En als je luistert naar de podcast ook van harte welkom. Samen met Team 5PM, het YouTube bureau voor uitgevers en merken, maak ik de interviewserie The Future of YouTube, waarin ik praat met uitgevers en met merken over hoe zij online video en met name ook YouTube inzetten. Maar soms is het ook leuk als je zo'n serie maakt om met iemand van Team 5PM zelf te praten, want zij weten dingen. En die wil ik weten. Bij mij een van de oprichters van Team 5PM, Peter Minkjant. Peter van Harte, welkom. Ja. De derde dankjewel. keer, hè? De derde keer, ja, ja. Een trilogie. Ja. Wij gaan het vandaag over een aantal dingen hebben. Maar eerst even over team 5 p.m. Hoe is het ermee? Ja, het gaat hartstikke goed. We zijn heel druk. We zijn snel aan het groeien. Uh, ja. Ook deze zomer nog door. Uh, we hebben zelfs een klant een keer moeten weigeren qua productie. Dat doen we nu ook er helemaal bij. Uh, dus, uh... jullie behoren natuurlijk tot de groep bureaus die gewoon enorm hard groeien. Hè? Ik bedoel de expertise van YouTube-strategie, ja. en hoe je. dat is natuurlijk booming. Ja, we zijn dus uh, drie jaar geleden begonnen met z'n viertjes. Uh, we zitten ondertussen, uh, ik zag de laatste cijfers, met 80 man. Uh, vorig jaar mei zijn we begonnen met Studio Catwise, ja? een eigen productiestudio. We deden al veel adviesklussen. En toen zeiden ze, nou deze video's moet je maken. En toen zeiden ze, oké, okay, maar ken je dan een goede producent? Ja. Dus toen zijn we samen met Frank de Wit van uh, Endemol daarmee uh, begonnen. En toen hadden we eigenlijk twee merken, 5PM en Studio Catwise. En toen dachten we, begin dit jaar, na één jaar uh, Studio Catwise, we doen het onder de naam Team 5PM. Eén merk, één organisatie. Uh, ja. Ook makkelijker voor klanten, intern alles. Ja. En uh, sindsdien zie je eigenlijk dat het... Uh, eerst verspreid was, maar dat mensen het nu ook doorhebben dat we best wel groot zijn ondertussen. Ja, en, wa en waar ben jij zeg maar, zeg maar, dat je de hele week mee bezig? Waar je, hoe ziet jouw takenpakket eruit? Want je bent een van de founders. Ik ben een van de founders en we waren met z'n vieren. Dus nu met z'n vijf en met Frank erbij. Ja. Uh, ja, ik heb nu de term chief product officer. Uh, ja, ja, dus ik, uh, niet de algemene zaken, niet de financiële zaken, maar echt inhoudelijk. Uh, dus ik hou me met de uh, grote uitdagende nieuwe klanten bezig. Productontwikkeling, innovatie, uh, dus echt... Uh, ja, ik noem me soms wel eens de nerd van het bedrijf ja, ja. en dat mag ik dan... Een ja. Heel leuk, heel de hele dag doen. En dat vind ik echt heel gaaf om te doen. Ja, ja, ja. En dat er gebeurt veel. Uh, jullie doen, en daar wil ik het met jou in deze ja. video over hebben. Uh, jullie doen steeds meer data onderzoek. Ja. Grootschalig data onderzoek. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Ja. Maar als het goed is, weet jij daar dingen van. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus nou, daar gaan we. Hè. Vijf, ja. vijf vragen heb ik. Okay. Vijf vragen. Eén, uh, welke content is populair? Dus dan gaat het over populairste video's, creators, formats, genres, categorieën. Welke content is populair? Ja, nou, ten eerste zie je dat uh, muziek en entertainment ontzettend populair is. Dat blijft het ook. Gaming daarnaast ook. Maar als je wat dieper inzoomt, hey, wat zijn nou de Nederlandse creators? Want daar heb ik nu echt even naar het Nederlandstalige uh, content. Ja. Dus Nikke Tutorials, Engels valt er niet in. Aha. Uh, advertentie wordt ook veel uitgehaald. Dan zie je eigenlijk welke creators zijn nou het grootst? Nou, dat is uh, in Nederland de top 3 van 2020: was Enzo Knol, NOS Jeugs heel groot, ja. en een creator die heet Don. Uh, ja. nou, Enzo Knol, uh, Doelgroep jonge kids jongeren, ja Ja, jonge kids bijna toch, of jongeren? Uh, Enzo Knol, naar nou, ja, zo... nou, sponsoren zal die zeggen, waarschijnlijk 16 tot 24, ja, ik gok ja. dat het wat jonger is. <laughs> Mijn dochter van 7 uh, kijkt ook wel uh, regelmatig na, dat soort ja. zaken. Maar die had iets van 160 miljoen views oh. uh, in, in een jaar tijd, in zijn eentje. Ja. Als je kijkt naar de eerste negen maanden van dit jaar, uh, is Enzo Knoll nog steeds grootste. En de OS nou ook, maar de derde zijn, is Veronica Insight. Van Talpa, dus de Johan Derkse andere zaken, die, die zijn eigenlijk enorm aan het stijgen. En zegt dat uh, iets over de kracht van hun content, of over het verschuiven van de doelgroep naar ook oudere leeftijd op YouTube? Beide combinaties. Zij ja. doen het heel slim, uh, ze mogen nu denk ik ook iets meer Van Talpa. In het begin was het echt een paar minuten, en dan. Ja. Uh, dus ja, ja. angst voor cannibalisatie met, met Kijk.nl en etio.xl. Nou, uh, al die discussie heb ik ja. ook jarenlang uh, moeten voeren daar ja. op Mediapark, um, maar uh, zij zien ook steeds beter wat scoort wat goed gaat. En zij begonnen eigenlijk zonder archief, want het archief bleef bij RTL. Daarna kreeg Talpa natuurlijk. Dus zij kunnen nu ook weer terugverwijzen naar oude uh, afleveringen, want ze hebben on ondertussen een enorm archief. Mm. En dat doen ze heel slim, mm. om ook dat archief in te zetten. Mm. En uh, wat je ziet is, nou ze zijn ook de hele zomer doorgegaan. Dus met, uh, volgens mij was dat de oranje zomer of zo. Ik, ik, ik, mm. niet. Dus je ziet ook dat, dat dat eigenlijk qua content, en dat ze het steeds uh, beter doen, uh, zie je eigenlijk groeien. Dat is sport dus eigenlijk. Ja, dat zie je heel erg uh, populair. Als je dan kijkt naar de merken die het heel goed doen, dan heb je. Nou, dan moet je eerst heel veel adverteerders uitfilteren. Want dan zie je allemaal ja. uh, één video met 5,6 miljoen views. Dat is dan een commercial. Dat is dan een commercial. Ja. Er zit heel veel budget achter. Ja. Zie je ook bijna geen engagement. Maar dan uh, vorig jaar was Cool Blue het beste. En die vind ik heel interessant, want die doen echt product reviews. Geen klant van ons. Was het maar waar. Uh, dus bij deze een oproep dan? Uh, nou, als ja. zij nog beter willen, wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Maar zij doen maar het altijd. in de how-to, in de help, zoals jij dat noemt. Nou, wat zij doen, is uh, wel helpen. Um, en doen we klanten ook, ook heel veel product reviews. Aha, ja. En dat is eigenlijk ontzettend ja, is interessant. interessant. Zo heb ik hier uh, een de ja. studio ingericht. Ja, ik ja. heb echt letterlijk al mijn kennis hier van camera's, lampen, alles van uh, tutorials of reviews op YouTube. Ja, dat zie je steeds meer. Dat mensen echt uh, YouTube gebruiken ook echt voor aankoopadvies. Ja. Naast, wat voor merken twee dingen heel belangrijk zijn of uh, heel interessant zijn, uh, dat zijn instructies, dus how-to's. Nou, dat doen we met onze klant Gamma, met andere klanten. Hoe moet ik isoleren, dak isoleren? Aan de andere kant, wat je heel sterk ziet is uh, hoe mensen zoeken, is dat ze reviews uh, willen doen. Uh, willen zien. Zeker grotere aankopen, elektronica, gadgets. Ja. Maar de populairste reviews dat heb ik net nog even gekeken. Dat zijn twee auto's. Dat is de Polestar 2 ja. of 2. Review willen mensen zien. Daar zoeken ze echt op. Um, en de Skoda ENIAC, als ik het goed heb. Ook zo'n elektrische auto. Dan willen mensen met elektrische auto's... De nee, ja, ja, Ioniq 5 is nu ook... Uh, Ionic 5. Ja, ja, ja, die doet ja. het ook heel goed ja. uh, qua reviews. Dus zeker Grappig. qua Grotere producten gaan ja. mensen reviews kijken. En dan gaan ze um, uh, versus en andere zaken doen. Maar of maar bij een elektrische auto. Hoe ziet het interieur eruit? Ja. Uh, welke kleuren zijn er? En ze willen eigenlijk gewoon... Um, je bevestiging dat ze de juiste koop hebben. Ja, ik vind nog wel, maar ja, we dwalen enorm ja. af dit, maar ik vind ja. die reviews nog wel heel erg klassiek ingericht. Ik ben altijd acht van de tien dingen hoef ik niet te weten, weet je wel? Ik hoef er geen drie kits in en ik hoef die bagageruimte boeit boek Ik nee. wil software. Ik wil ja, ja, ja. hoe die software. Dat is het shit wordt nooit behandeld. Nee, klopt. Dat dat zijn wel interessante dingen. Maar daar ja. zit YouTube als je het over een trend hebt. Ze zitten nu met chapters, hoofdstukken. Ja. En die zitten ook op je mobiel in de zoekresultaten. Ja. Als jij software en je doet het slim. Dan maak je ook een onderdeel voor software. Ja, en leg even je... uit hoe simpel, want ik maak daar dankbaar gebruik van op CVD ook. En dat werkt ja. op tierenlier. Uh, maar chapters, leg eens uit wat het is? Ja, chapters zijn dus gewoon hoofdstukken, onderdelen ervan. Ja. En uh, die kun je gewoon noemen en die kun je... Zo inrichten door gewoon de tijdscode in toe te voegen. gewoon, ja, gewoon onder nul, je beschrijving. Je nul. ziet hieronder altijd het begin met 00, want anders uh, ja. is en dan geef je gewoon titel. Dus uh, als je een how-to hebt, is stap 1 dit, stap 2 dat. En stap 3. dan zet je minuten voor dus 003.11 is 3 ja. minuten 11. En dan een 11. Ja, en YouTube maakt daar chaptertjes van clickable, ja. Chaptertjes en dan kun je dus eigenlijk met één video kun je op veel meer dingen ranken en ja. naar zien. En dan indexeren ze ook verschillende onderdeeltjes die chapters erin. Ja, en dan klik je erop en dan kun je dat door doen. Ja, je moet dus naar Google-resultaten kijken. Als je dan terugkomt daar, dan heb je er al Pagina's via de Ja, nee, inderdaad, want dan heb je de halve pagina en dat ja. zie je dus. Zeker als je er bovenin bent, dan dan neem jij en op je mobiel dan neem je gewoon ontzettend veel uh, ja. real state op de screen op. Ja, real state op de screen. Ja, screen state <laughs> ja. heb ik ook nog eens gewoon mij. Ik zat even te twijfelen, maar ja. zo dan dan kun je dat doen. Nou, dan geven we ook nog advies hoe je met de landingspagina's ook nog scoren. Nou, dan kun je eigenlijk, uh, we zeggen al wel smart brands uh, rank twice. Dan doe je het met je uh, video, kun je ranken. En met je, met je landingspagina. En ja. dan krijg je enorm veel verkeer vanuit zoeken. En dat is voor veel merken. Nou zeker met die merken die, die een uh, grotere, langere oriëntatiefase hebben. Is dat heel interessant om daarin te zitten. De best presterende lengte. Uh, dat is grappig. Die heb ik nog niet voor 2021. Wel van 2020. Ja? Uh, wat je ziet. 10 tot 11 minuten. oh dat is korter geworden dan, of niet? Uh, nee, want het was eigenlijk uh, normaal gesproken. Zag je altijd die onderzoeken uh, dat het uh, 10 tot 16 minuten is? Yeah. maar echt, en uh, dat is altijd per 5 minuten dan ingedaan. Inge We hebben gekeken op minuut nauwkeurig en dan heb je 10 tot 11 minuten. Wat heel interessant is, dat je van 8, 9 minuten opeens zo omhoog, zo uh, zie je dan. Uh, en dan blijft het 10 tot 18 minuten blijft heel goed, heel hoog qua views. En ook qua engagement. En na 20 minuten neemt het weer iets af. Maar ja. dit geldt kijk, ik zit natuurlijk een beetje, ik zit alles wat jij zegt te projecteren op ja. mijn eigen YouTube-strategie ja. natuurlijk. Ik zit natuurlijk in een niche-niche. Ja. Dus ik merk ook dat ik bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld een topondernemer heb, ja. en die, die vindt iedereen vet cool, en dan ja. krijg ik heel veel complimenten van, en die duurt soms wel 30 minuten of zo. Ja. ja, ja. En dan laat ik hem gewoon lopen, want het is gewoon ja. een tof gesprek. En dan krijg ik best wel veel reacties. En dat zijn dan misschien weet ik veel, duizend views of zo. Ja, ja. Maar ik krijg wel zeg maar, relatief veel reactie van mensen. Ja, normaal wil ik eindelijk kortere video's, maar nu vind ik echt tof, want ja. het is zo nou, kaas, dan doet het goed. Maar als je dan teruggaat naar uh, hoe het algoritme werkt, zijn eigenlijk drie elementen die, die je zou kunnen kijken. Klikken mensen erop, dus de click-through rate, dus een interessante thumbnail. Dat is met mij een probleem met mijn gezicht. Daar ja, ja. ja, gaan, er wel wat van gaan we er wat van maken, ja. maar dat is, uh, daarom ja. zie je ook vaak uh, die emoties. Al, ja, maar daar ga ik niet aan meedoen. Nee, dan ja, moet je zeker niet meedoen. Maar het moet er gewoon ja. uh, ja, overeenkomen. Ja, thumbnail? Ja, Ja, uh, thumbnail is heel belangrijk. Dan is het uh, hoe lang kijkt men procentueel? Ja. Nou, Als dat boven de 50% is, dan zit je eigenlijk goed. En dan hoe lang kijkt men absoluut, uh, dus dan hoe langer, hoe beter. Want uh, YouTube geeft dus ook uh, video's, bevelen ze vaak aan waar mensen op klikken en waar mensen lang naar kijken. En dan ook nog, wat ze nu steeds meer meenemen, is uh, negatieve feedback. Dus als heel veel mensen te rapporteren, ja. dan zul je zien, Ja, dat pro probeer ze vooral de extremistische content weg te halen, mm -hmm. wat brand safe te houden. Dan zie je dat je eigenlijk heel goed zit, als je dan... Uh, boven de vier minuten in absolute lengte zit, langer dan 50%, en dat de click-through rate ook heel hoog is. Um, en wordt uh, dat per losse video beoordeeld in het algoritme of ook per channel? Uh, uh, je hebt, uh, nou, als je uh, drie elementen ook weer in, uh, in het algoritme: de videoscore, ja. hoe doet de individuele video het, uh, en daar kan je een uitschitter hebben. Dan heb je eigenlijk uh, de kanaalautoriteit, dus uh, jij met een, uh, al een enorme database aan, aan interviews, uh, scoort beter waarschijnlijk dan als ik nu in mijn eentje een kanaal ja. begin, of mijn neefje, of wat dan ook. Ja. En uh, als, uh, als derde, en dat is dan in YouTube Search, uh, wat is de context? Dus als iemand uh, dak isoleren, staat dak isoleren in titel? Spreken mensen erover? Met kunstmatige intelligentie kan YouTube nu ook steeds beter zien, uh, staat er een dak op het achtergrond bij wijze van spreken? Is ja, het een schuin dak? Ja, ja, ja. Uh, staat het in de thumbnail? Kunnen ze allemaal uitlezen? En die, die context die is vooral van belang als jij... Uh, weinig views hebt en later neemt eigenlijk de videoscore in de kanaal autoriteit uh, steeds meer in belang toe want uh, wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, naar nou Hagen is ook heel populair staat ook in de op cvd komt, komt op cvd ja. nou kijk Ik heb qua, qua context valt het helemaal best wel mee zeg maar ook goed eigenlijk ja, geen tekst en dan beschrijving maar die mensen er zijn doelgroep nou, waar mijn dochter ook eentje van is die ja. kijken heel lang en andere zaken dus dan zie YouTube als een signaal van hey dat is een goede uh, video die bevelen we vaker aan ja ja, dus uh, helder. Ja. Uh, wat is het gemiddelde aantal views en engagement rates? Nou, heb je het al over. Ja, views. Uh, gemiddelde views. Uh, nu heb ik het hier opgeschreven. Ja, maar. Is, uh, vorig jaar was het 16.200 views gemiddeld, exclusief uh, muziek. En 80,2% van alle Nederlandstalige video's had maar meer dan 1000 views. Nee, een uh, minder dan 1000 views. Dus er wordt enorm veel video content geüpload, die ja, helemaal geen. 80% views had. Procent heeft minder dan 1000 views. Ja, ja. ja. kijk, als jij, met, uh, als jij een kleine ondernemer bent en je hebt 1000 views, maar daarmee nee, beïnvloed je wel de aankoopkeuze van 1000 ja, mensen, ja. ja, dan is dat eigenlijk een ontzettende goede uh, ja. investering. Dus alleen naar views kijken is niet uh, echt van belang. Maar als jij, uh, maar een paar procent heeft dus meer dan 100.000 views. En dat moet je ook soms wel als je naar klanten toe gaat, zeg je, dan zeg je. Hey, meer dan 5000 views organisch over dit onderwerp is echt heel goed. Ja. Want hier komen mensen op en andere zaken en, en, en hoe je dat uh, mee doet. Maar dan, uh, ja, dan, zien ze, dan vergelijken ze dat met de meest populaire video's die je maar ja, aanbevolen R krijgt. Ja. Ja, nou, ja, en voor, voor merken is het vaak: hoeveel mensen beïnvloed jij? Dat ja. is eigenlijk, vind ik, het belangrijkste voor merken. En dan als dat er 200 man zijn, uh, maar die komen wel uh, daarna bij en zijn een uh, loyale klant, ja. dan is het uh, ja, uh, zo moet de je denken. denken. Twee ja. dingen nog. Welke content trends zien we? Uh, ten eerste op het device. Wat we heel erg zien is uh, dat mensen steeds meer op de tv kijken. Aha, connected uh, tv uh, als bron. Connected tv of uh, met de Chromecast, of met de dongel of ja, wat dan ook. Ja, ja. Dat is een trend. Andere kant, en dat hadden we de vorige keer over. Wat je nu heel erg ziet is shorts. Dus die kleine ja. TikTok-clone, ja, TikTok ja. wordt heel erg gepusht, dus je hebt een soort first mover advantage ja. nu. Wat het ook heel erg oplevert, en dat zien we bij klanten, dat het soms duizenden abonnees oplevert nu. Oh ja. Hoe komt dat? Want als je eenmaal gepusht wordt en je, en je doet dat, er zit een enorme subscribe-button rechtsonder. Ja. Uh, ja, dus Misschien zitten mensen met een adem op vingers dan en dat ze dat <laughs> doen. Maar je ziet dat dat uh, heel veel uh, uh, doet. Als je wil monetizen, dus advertenties, dat kan nog niet, want er zijn nog geen advertenties tussen. Dus dan moet je het niet doen. Moet je ze van tampneel voorzien? Nee, dat, ja, dat kan. Maar die zit alleen op, uh, op okay. de desktop. En ja? 99,6% of zo hadden we analyse ah, okay. van uh, shorts, wordt op je mobiel. Dus niet. Dus wat je dus moet sparen. doen. Uh, praktisch advies, tubben hoeft niet, mag wel. Um, Zet shorts in je, in je titel. Ja. Want dan word je in het algoritme. En, en, en plaats meerdere shorts achter elkaar. Want uh, YouTube heeft even nodig om jou in het shorts-algoritme te stoppen. En dan in die shorts-feed op je mobiel. Dus dat wordt heel erg gepusht. En als je dat goed doet, dan. Um, oh ja, en het kan max 60 seconden doen. Ja. Hou 58 seconden aan, want op een of andere manier zet ze 1 een een of 2 seconden bij. Ja, ja, ja. En hij als die langer is dan 60 seconden, dan is het opeens geen short meer. Nee, dan wordt hij als normale video gezien. Ja, wordt hij als normale video en wordt hij nooit aanbevolen omdat hij ja, verticaal ja, ja, ja, ja. is. Dus ja, ik probeer ze nu consequent te gebruiken als een soort Ankylos voor de interviews. Ja, zeg maar. nou ja, wat, wat, en, dat is wel grappig, want dat soort dingen werken vaak niet. <laughs> nee, nee want wat het is, uh, <laughs> dat doen ook veel klanten van ons. Hey, kunnen we daarmee de lange video's promoten ja, ja. of onze campagne? Niet dus. Nee, het moet no. een story on its own zijn. Yeah. Mensen uh, uh, hoeveel engagement levert het op, dus hoeveel uh, kijktijd heeft het? Ik was sceptisch. Uh, qua, qua views en bereik kan het nu echt, uh, echt veel doen. Ja. Zeker omdat je ziet dat er uh, uh, eigenlijk meer vraag is dan aanbod. Zeker Nederlandstalig. Uh, dus als je dat goed doet, uh, uh, kun je nu nou uh -huh. heel erg van profiteren. Uh -huh. Nou, en vraag dan ook maar Dilla Hagers, die heeft dan een apart shorts-kanaal opgezet. Uh -huh. Dat zou ik niet adviseren voor de meeste klanten, want uh, dan moet je het eigenlijk weer pushen vanuit andere kanalen. Ja. Uh, zet dat gewoon op één kanaal. Laatste, hoe gebruik ik mijn YouTube search? Uh, uh, hoe merken erop zouden kunnen inspelen en welke video's scoren goed in de Google zoekresultaten? Want daar merk ik met name heel veel profijt. Ja, dat is, dat is ook een dataset die we daarnaast hebben, naast dat van uh, de dus de de de prestatie van alle video's, hebben we hebben gekeken naar uh, waar uh, ranked uh, YouTube in de Google zoekresultaten. Ja. Er zijn een aantal uh, als je dan kijkt naar uh, zaken die erachter zijn. Uh, ten eerste muziek doet het heel goed, clips. Ja. Heel goed, maar uh, uh, waar nog een kans ligt is... waar mensen op zoeken is uh, thematische muziek, zoals slaapmuziek. Muziek om te concentreren. Uh, uh, die zijn heel populair, er zit nog weinig concurrentie op. Uh, wat je daarnaast nog hebt is uh, entertainment, oude beelden, nieuwe beelden. Mensen kijken vooral naar achtergrondbeelden. Dus in dit jaar was Peter R. de Vries beelden. Dat was ja. echt eentje die ja. enorm goed deed. Uh, wat wel grappig is, wat je daarnaast ziet, is dat YouTube ook soms op... Hele algemene termen scoort. Als je nu muziek intypt, staan er bovenaan video's. Als je padel intypt, staan er ergens op de plek drie video's. Ook ja. uh, okay, een hele populist 10 minute timer dat zoeken mensen vaak. En die video die het heel goed. Dus misschien <lacht> mooi je Nederlandstalige video's van maken uh, daarbij. Uh, wat we daarnaast nog hebben is uh, twee heel interessante voor uh, merken. En dat gaf ik net al aan. Of mensen willen instructies, dus how-to's. Ja. Of ze willen reviews of aankoopadvies. Ja. En die dingen die zijn vaak dan nog langer, die video's, dat ja. je dat kan doen. Ja. En dat je dat meedoet. Dus daar zou je op in kunnen spelen als, als merk zijnde. Dus ik wil even kijken of we vinden nog iets. Ja. Uh, oh ja, sport is natuurlijk highlights of live. Ja. Uh, kijken mensen. Oh ja, wat we nu heel zien, trailers. Trailers doen het heel goed, uh, maar dan niet alleen van uh, muziek, uh, films, bioscoopfilms. Die zijn opeens natuurlijk weer een enorm probleem. Mensen kijken, dat is eigenlijk ook een soort aankoopadvies. Moet ik hier naar kijken, maar ook van series. Uh, trailer van Netflix-series, vierland series, -series ja. zien we. En wat nog misschien wel populair is, uh, trainers van games. En dan als je als laatste heb je nog uh, self-development. Uh, yoga voor beginners. Uh, voor diegenen die geïnteresseerd zijn in YouTube en hun kanaal willen verbeteren, uitbouwen of doen groeien. Uh, denk ik dat dit uh, behoorlijk relevant was. Dankjewel uh, Peter pink uh, Alsjeblieft. En uh, wil je meer uh, kijken blijven verhangen. Als je op YouTube zit zometeen twee nieuwe video's uit deze serie. En heb je geluisterd naar de podcast abonneer je vooral. Dan kun jij nog veel meer luisteren wanneer en waar je maar wil. Voor nu dankjewel. Hoi.